verstand, zijn allebei 100% bezig. Waarom? Ja. We zijn geen engelen. Nee. Dus als je één van de twee loslaat, dan schiet je uit de bocht. Nee. Maar het vaststellen of je op de lijn van je zingeving zit, dat kan dus alleen op gevoelsniveau? Ja, Maar dat krijg je een gevoel van innerlijke ja, rust. Het voelt goed? Nee, maar nee. dat hoef ik niet aan de hand van? Nee, mijn... dat, dat hoppert. Oké. Okay. Dat ja. is een proces. Ja, dat is het beeld dat ik had. Dat en dat proces. proces is een verhaal. Het ja. is ja, ja, ja. dus jouw levensverhaal. Ja. je jouw verhaal. Ja. Scenario van jezelf. Ja. Je begint scenario als een held. Ik wil dat worden. Ja. Gaat me slukken, dan wil ik dat. Gaat weer en dan gaan we dat. Dan kan je dus. Een... Maar ligt het dan niet voordat je dat verhaal pas kan beoordelen op het moment dat je terugkijkt? Uh, dat verhaal ken je niet, dat ontwikkelt zich in de loop van je leven pas. Ik weet mijn verhaal niet tot aan het eind van mijn leven. Ik ontdek het naarmate ik ontwikkel. Dat is het probleem. Je komt niet ter wereld met hier dat je verhaal. Nee. Nee. Dat verhaal ontwikkelt zich door het te doen en daarin en daarin zegt u daarin en daar ga je vallen, zin geven. je dingen toe als je op, op het en hier kom je tot een punt waarvan ik zeg ja. kan je nooit alleen nee. heb je vrienden voor nodig antwoord je bang ja. nou wil ik even een voorbeeld geven. gegeven de uh, concentratiekamp zat er een psychiater en die die zag dat de Joden vaak dood gingen voordat ze vergast werden. Terwijl hij wist dat de gastenstraat te klein was. Dus nooit konden andere Joden worden vergast. Maar ze gingen toch dood voordat ze naar de gastenstraat gingen. Victor Frenkel was dat. Een Joodse Oostenrijkse psychiater. Wat deed Frenkel? Hij zei. Kerel, wil jij een uur hem begeleiden als zijn vriend? Na een uur doet het toch een uur. Na een uur doet het toch een uur. Wat gebeurt er? Tussen die twee ontstond er een band. En ze overleefden. Zie? Wij, wij zijn... Wij zijn geen individualisten, <coughs> wij zijn van elkaar afhankelijk. En dit heb ik ook meegemaakt, als concentratie komt. Ik ben zelf even concentratie geweest. Het was geen leuke tijd. De beesten gingen dood. Ofwel van de honger, ofwel omdat ze gewoon met een Japanse zwaar patst kop eraf. Je wist nooit of je kon blijven leven. Als er één om vluchtte, ging er tien scht, koppen eraf. Je wist nooit of je kon blijven leven. Maar een klein groepje overleefde waaronder het aansluitje niet staat. Wat is mijn conclusie? Niemand heeft het overleefd die geen vrienden had. Het woord. Niemand. In een noodsituatie, in zo'n situatie, kunnen we het nooit alleen. Je zingeving vertand, je weet geen raad. Wat doe je? Je vervalt. Je vervalt hier. Je wil overleven. Je zoekt eten. Je wil overleven. Hier vind je passende. En dit vervalt. Dit is juist de zesde redding. Wat gebeurt er met mij? Ik geef je dat verhaal van mijzelf. Wat gebeurt er met mij? Na een jaar in een dode cel. Door de cel wil zeggen een klein celletje, uitgehongerd in het donker. Je weet nooit of het dag of nacht is. Na een jaar zei ik, ik geef het op. Ik ga los. Laat me maar doodgaan. Op dat moment ging ik door de hel. Op dat moment. Het loslaten van je leven is het moeilijkste wat je hebt. Wat gebeurt er op dat moment? Mijn buurman klopt op de Ik zei: die vriend leeft nog. Toen zei ik: Ja op mijn leven. En ik zeg, Een hagedis kwam binnen. Ik pakte hem. Ik vlieg je morgen opzij. Ik wil blijven leven. Voelt wat een vriendschap op zijn? En dit is de realiteit. Daar heb ik geen theorie voor. Geen bewijs. Is dat fijn? Vito Frenkel heeft daar de therapie van gemaakt. De logotherapie. Het enige wat ik kan zeggen is dit. Ieder van ons maakt zoiets mee. Dat je tot stilte komt. En dan komt je verhaal. Kom je een verhaal. Ik geef die stelten een plaats. Daar kom ik straks op terug. Geef ze een plaats. Ik kom maar. Ik heb hier ook nog wat te De dus stelte momenten zijn vaak de kostbaarste momenten. Iedereen maakt mee dat je niks hebt gedaan, opeens voel je je zo gelukkig. Waarom weet ik niet. Of je voelt je zo belachelijk, je hebt de pest aan alles. Korte momenten zijn. Hoe komt dat? Op dat moment is er een kortslijden. Op dit punt. Ofwel, kortslijden. Ofwel, je komt op dit punt. Wat doen wij, het leven? We gaan gewoon overheen. In plaats van te luisteren, wat gebeurt er met mij? Dan zul je ontdekken je Ik weet het we voor later. Ik wil nog wijzen op deze punten hebben drie communicatiepatronen. Op dit patroon, het doel, is de communicatie digitaal. We wil zeggen is het is ja of nee. Het paard is wit. Ja of nee? Conclusie. Die man is dood. Ja of nee? Die boekhouder klopt niet. Ja of nee? Dat is digitaal. Computer kan het ook. Hoe komt dat? Als die is een koppelbank. Die begrip is. Man is dood. Dat paard is wit. Je niet. Je komt bij de oosten. Daar kennen ze geen bij. Die zeggen paard wit, lopen hard op straat, gevaarlijk nacht, regen. Yes. <laughs> Waar gaat dat yes op? Nergens. Dit is een commentaar. Deze mensen zijn relatieculturen. Die vertellen altijd verhalen. Die zien iets. Oh, het paard op hart, dat is strak geregeld, glad. Ik vertel het verhaal aan jou. Die zegt ja, nou zie ik het al. is het relatie. Als je een kindje hebt, mama, mama, juist staat. stot. Dat is een verhaal. Geen digitale conclusie. Ja, zegt mama. Nou, hij loopt weer weg. Krijg het verteld. verhaal? Je? Mama en Jan zijn erg stout, erg stout, erg stout. Ja. Misschien is hij helemaal niet stout. Maar ze vertelt een verhaal. Voelt u dat? En dat is de relatiekaal. En die herkennen wij vaak niet. We werken vaak met allochtonen, met buitenlanders. Die kennen geen koppelwerk worden. In China had men bij de Olympiade het grootste probleem Omdat de Chinezen altijd ja yes. zeggen. Kan je even meet in de afternoon? Yes. Of in de evening? Yes. Of de ballen Yes. <laughs> altijd yes. Herkennen kan je nu dit? Hoe komt dat? Dus vertaal op dit niveau. Relatietalen. Maar, is het, dat, dat maar ja wat is het ook niet dat ze mensen niet teleur willen stellen dat ze altijd ja zeggen? Wat zeg Is het ook niet dat ze mensen niet teleur willen stellen dat ze altijd ja zeggen? Dat is vaak is het zo dat we in relatietalen denken, mm -hmm. maar vertaal niet in digitale talen. Maar ze zijn wel niet op de witte? Nee, gewoon een vertaal, dus je heeft de pest, god die rot vindt ja, dat is de Kun je kunt niet geen zeggen je kunt altijd ja yeah. zeggen, jij begrijpt wat je doet en heel veel bedrijven zijn maar relatietaal maar wij beoordelen altijd als digitale taal terwijl mm -hmm. 60 à 30 procent van dit Communicatie is een relatie-taal. Ik ben de Chinezen al een beetje teken. Ja, 30% <laughs> ja, is een relatie Dat ja. ja, kennen we niet. Dat staat op dit rapport. Dat horen we wel, maar we nemen dit serieus. Terwijl dat juist de relatie zijn, waarbij de mensen zeggen wat hun nog het vast hebben. En dan komt het derde niveau. Dat is zijn stalen. Er zijn vier categorieën. Vier niveaus. Het eerste niveau is de stilte taal, silence language. 60% wordt gezegd zonder woorden. De tolk vertaalt altijd wat er gezegd wordt in het westen, dat is maar 10 In Japan wordt ook vertaald wat er niet gezegd wordt. Mm -hmm. <kwijder> <kwijder> ja. Zo gebeurt Japan. De tolk vertaalt ook wat er niet gezegd wordt. Als je in Arabië komt, zit je een hele week koffie te drinken en te zitten. You like it? Yes. You like it? Yes. Altijd. Wat gebeurt er op het moment? Die Arabier, doorziet je helemaal. Je mag een voorbeeld noemen. Ik weet of je ooit jong bent -like geweest. Of je ooit verliefd bent -like geweest. Of je ooit een avondje aan het strand hebt gezeten met je geliefde. De hele nacht. Kun je natuurlijke maken van dat gesprek? Doe je vast. Die vraag staat. Kun je daar natuurlijke over maken? En stil. Liever niet. Als het niet. Ja. Ja. Ja. kind stil. De moeder gaat naar preien of lezen. Kind speelt daar. Stil. Ze krijgt bezoek, opeens stil. Gaat het kind kwebben. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Ze waren in een stilte taal verwikkeld. Komt de zoek, gaat dus een digitaal taal spreken. Dat kind wil ook Stap stappen geen bal van. Want anders wordt ze doodgezweven. Voelt hij deze taal? In het bedrijfsleven heb ik hetzelfde: je hebt ook, Stilte talen, wat wij vaak niet opmerken. De tweede is de fantasietaal. Werder van Brouw, de grote fysicus. Die moest een bom maken voor Londen. Die bom was klaar, maar hij is nooit afgeschoten. Waarom niet? Hitler had het verloren. <coughs> Hij werd naar Amerika gehaald en moest een bom maken voor Moskou. Genoeg. Hoe komt het dat deze man zo geweldig was? Zijn droom was naar de maan te komen, als jongen. Dus. Dacht aan project. Toen hij fysicus werd, heeft hij dus aan het projectielen gemerkt, waarvan hij droomde dat moet een maan kunnen vliegen. In zijn droom, in zijn fantasie. Goed dat hij naar Londen moet gaan of naar Moskou, mag ook maar ik moet naar een maan komen. En iedereen zei, die vent is gek. Ze dromen. Ze zijn op de maan. Boeing, die was, of 30 jaar geleden was dat, of langer hè? Ik weet nog toen vloog, nee, al eerder. Die maakte kleine vliegtuigen, de Conny. De Conny vloog van de KLM op en neer naar Batavia. Ik kan die wel, die kleine vliegtuigen, voor 50 passagiers. En, en toen zei Boeing: Als ik zo doorga, gaan we van ik moet nu vliegtuigen maken voor 400 passagiers. Anders overleven wij niet. Zij, iedereen, die vent is gek. Hij droomt al vliegen bij veel passagiers. Iedereen zei hij is gek. De motoren hebben wij niet. De vliegvelden zijn te klein. De metalen hebben wij niet. We hebben de elektronica ervoor. Die vent is gek. Na een paar jaar. Vloog de 747 naar Le Bourget. Die vliegt nu nog. Hoe komt dat? Een droom die werkelijkheid. Fantasie. Geef een kind een deken en een stok. Die speelt Pinocchio, die speelt Minuto. die speelt voor alles. Het is fantasie. Wat wij doen is vaak dat wij gaan denken over vernieuwingen. In plaats van je voor te stellen, in plaats van te denken hoe moet het bedrijf moet zijn, kun je je voorstellen in mijn droombeeld, zo moet het bedrijf eruit zien. Met zulke mensen kun je dromen en dan vertalen we de werkelijkheid. Grote uitzenders steeds dat. is de droom. De combinatie van die twee noem ik de storytelling, verhaal. Ik denk dat Johan veel verhalen vertelt, een combinatie van fantasie en luisteren stil zijn. Als je tegenin gaat, dan kan je het verhalen. Elke onderwijmen is een proces. Het proces is altijd een verhaal. Je leven is een proces. Het is altijd een verhaal. Als je vraagt wie ben je? dan noem je naam, wat je doet. Dan ligt er een heel verhaal achter. Dus je begrijpt pas als je zijn verhaal hebt. Wij zoeken alleen wat voor diploma's en wat heb je geleerd. Punt uit. Dan weet je niet wie dit is. Het verhaal moet je kan. De vierde. Dan ik de liefde. Wat is liefde? Dat ik iets voor jou doe wat jij niet hebt. Jij doet iets voor mij wat ik niet heb. Bij dat ik Iets toeren voor elkaar. Geen romantiek. Gewoon iets toeren voor elkaar. Ik kunt ook vriendschap doen. Als Amerikaanse generaal, ik ben daarna verkleten, meest geliefd door zijn manschap, die zegt dit zonder liefde heb ik niks aan een manschap. Die manschappen gaan alleen het gevaar in omdat ze weten dat ik ze niet onnodig het gevaar in speed van ze hal. Dat vertrouwen me vaak. Schokkend, zijn er hier vragen op? Ja, het is wel moeilijk om die combinatie te zien. Ja. Nou goed, dan gaan we door een oefening. Doen. Ik zou u een vraag: over. Wees even stil, diep ademhalen, heel diep ademhalen, Wees even stil. En daarna in jezelf, wat heeft mij deze middag geraakt? Even stil, diep ademhalen. De ademhalen is namelijk dat je dat verhaal komt. Wat heeft mij vanmiddag geraakt? Even stil zijn. Dat even nagaan. En als je het weet, schrijf het op in de zin. Center, willen we hierover over de laatste.